Hi, ik ben Annemarie, de nieuwste collega op de katkamers. Ik ben hier gekomen een paar maanden geleden nadat ik van de IC ben weggegaan. Ik dacht altijd op de IC werkend, dat is het meest interessante gebied wat er is. Maar de katkamer is zoveel meer dan dat. Het is inderdaad één orgaan waar je het over hebt, het hart. Maar het is zo interessant, het is zo diepgaand, dat ik me geen moment verveel en ik heb nog zoveel te leren.